Hi, wie heb ik hier in beeld? Hey Boukje, ik uh, ben Melanie en uh, ik doe bij jou de, de opleiding uh, voor afscheidsfotograaf. Dus, uh, ja, ja, tof. Zeg, hoe lang ben je al bezig? Ik uh, ben in augustus uh, 2021 bij je begonnen, dus we uh, schiet al aardig op zeg maar. Ja, want het is nu februari 2022. We hadden net een gesprekje en toen zei jij iets heel bijzonders. Wil je dat eens dus herhalen en hier even vertellen? Wat er... ja, dat wil ik zeker. Uh, ja, bij jouw opleiding verwachten mensen natuurlijk dat je heel erg bezig bent met de uitvaart. En dat je daar heel veel in leert. Uh, maar ik heb gemerkt dat ik bij jou gewoon zoveel meer heb geleerd. Uh, en dat dat ook in mijn gewone dagelijks leven me zoveel heeft opgebracht. Uh, uh, in dit geval uh, heb ik gesolliciteerd op een, op een uh, baan. En uh, ja, ze vroegen meer uren dan dat ik zou willen werken. En normaal gesproken was ik daar heel inschikkelijk in geweest. Toen dacht ik, oh ja, nee, ik moet maar ja zeggen. Want uh, nou ja, anders word ik niet aangenomen. En nu heb ik gedacht, omdat ik bij jou gewoon heel veel heb geleerd, heb ik gewoon gezegd wat ik wilde. Um, ja, hoeveel uren ik wilde werken en wat ik dus daarnaast nog doe. Dat ik de opleiding doe. En uh, dat ik graag voor uh, afscheidsfotograaf aan de slag wil voor mezelf. En uh, heb ik ze netjes uitgelegd en wonder boven wonder um, hebben ze gewoon gezegd, we gaan akkoord en uh, we willen jou heel graag hebben. Dus uh, de aanhouder wint. En ik denk zeker uh, dat had ik voorheen echt niet gedaan, zeg maar. Dus dat heb ik wel geleerd in, uh, in de opleiding. Gewoon staan voor wat je wil en uh, durf dat ook gewoon hardop te zeggen. En wordt echt wel geluisterd. Ja, wat bijzonder vind ik dit, uh, Melanie. Wat ontzettend cool en gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Ja, dit is echt zo gaaf. Want uh, naast je afscheidsfotografie heb je voorlopig nog eventjes gewoon een uh, ander inkomen nodig. Ja. En dat heb je bij deze gewoon gerealiseerd. Ja. ja, dus toch een van mijn doelen, en dat is natuurlijk financiële zekerheid. Uh, ja, mijn doelen komen echt wel uit die we hebben opgesteld. En uh, daar zie ik nu de laatste twee maanden, daar zie ik daar gewoon echt wel de vruchten van, van terugkomen. Dus. Uh, ja, ik vind het echt zo mooi om te zien wat het me heeft opgeleverd, de opleiding. Alleen al buiten het afscheidsfotografie. Dat, uh, ja, ja. ja, bijzonder. Want we zijn natuurlijk zo bezig met uh, dat afscheidsfotografie uh, uh, een deel van jouw uh, leven gaat zijn. Ja. Uh, daar ben je ook zeker mee bezig. Dat zeg je ook. En dat ja. heb je ook laten weten bij deze werkgever. En toch ja. wil hij jou hebben. Nou, dat vind ik echt heel gaaf. Ja, ja, ja, ik was ook echt, dat, dat ze me belden, dat ik dacht, huh, willen ze mij gewoon hebben, ondanks mijn, mijn eisen? Ja, dat vond ik echt wel, het voelde ook echt wel alsof ik gewoon de controle had en dat ik kan bepalen wat ik wil en niet dat het altijd maar andersom is. Dus uh, ja, echt heel dankbaar voor.